Alleen branden aan die geschutten. Weer gedunken zelden eens op die Münzen. Weer gedunken zelden eens op die Jäger, wohlt in zijn mond, wohlt in zijn mond. En alles, wat er blies, dat was vermogen, dat was vermogen. Ei, ja, die Russen sahen die ralla la, und alles, wat er blies, dat was